Youngblood Mineral Loose Foundation is de bekendste van de Youngblood Foundations omdat deze zo'n mooie dekking geeft met een stralende finish. Hoe breng je deze aan? Nou, je kunt eigenlijk kiezen welke dekking je wilt door te kiezen welke kwast je ervoor gebruikt. Wil je een dekking, Dan maak je gebruik van een grote poederkwast. Wil je een medium dekking? Dan gebruik je de Kabuki brush. Deze ga ik gebruiken. Of wil je um, een, hele, een hele goede dekking, dus echt voor een avondje uit? Of vind je het mooi als je echt een hele goede dekking hebt, dat je helemaal niks meer van ja, je eigen huid eigenlijk ziet? Um, dan gebruik je de Ultimate Foundation Brush. Ik ga je laten zien hoe je deze aanbrengt. Nou, je pakt het uh, potje en je tikt er eigenlijk op, waardoor er dus wat foundation in het dekseltje terecht komt. Deze breng je aan op je kwast. En je verdeelt deze mooi. Ik doe nog eventjes zo, zodat alle poeder mooi in de kwast zit en niet in de lucht. En je begint hem te verdelen over je gezicht. Het is eigenlijk heel erg makkelijk. Het is soms heel even wennen: een poeder foundation als je een vloeibare gewend bent. Maar deze poeder. Wordt na een minuut of 15 ook echt een vloeibare foundation. Zo, en nu zie je dat het een hele mooie finish geeft. En over inderdaad een minuut of 15 is die ook nog stralender.